Op een nieuwe toestemming om te zoeken zoals je ziet midden tussen de koeien eerst vondst muntje een 1 cent guldentijdperk. Hopen dat we nog wat ouder spul gaan vinden sleutel modern masketkogeltje nou de eerste wat oudere vondst Duits, aardig versleten maar ik denk stad utrecht misschien dat we hem thuis nog wat op kunnen knappen hoop dat er nu wat meer uit de grond gaat komen willemsen 1827 deze kant mooi scherp de andere wat minder mooi munt Weer een centje uit het guldentijdperk en er komt weer een duitje uit de grond stad Utrecht Oh, andersom. Stad Utrecht 17,91 nou, Lekkere grote munt. Ik denk dat het voor jullie niet goed zichtbaar is maar 2,5 Leeuwcent. Ja, toch nog onbekend. Ik hoop dat ik hem nog wat uh, schooner kan krijgen. Het is altijd een leuke munt om te vinden. Top. Volgende volgens is weer een uh, gulden centje 1952. Weer een gulden cent Koningin Juliana. Nou, weer een cent. 1951. Dus Mocht nu wel wat ouder worden of wat zilver, zou ook wel leuk zijn. Ik denk voor jullie slecht te zien, maar een zinkende 1 cent oorlogsgeld. Nou, weer een duitje. Stad Utrecht, ja, ik denk. 17,94 of zoiets. Aardig versleten. 83,84. Even een live proberen. Ik denk een doodje. inderdaad een duitje ik kan nog niet zien welke thuis even proberen op te poetsen weer een oorlogscentje in 1943 iets beter leesbaar dan de vorige en het eerste leeuwencentje hadden we nog niet gevonden hier nou volgende vondst mooie D-gesp, mooi gespje daar de afdruk daar het muntje helaas helemaal versleten maar het lijkt er half een halve Cent. nou weer een mooi klein duitje geldria geldria 17,58 Weer een patroon, een stuk of uh, 2, 3 nu al gevonden. Ik vind er niks aan, maar voor de liefhebbers. En weer een duitje. Overijssel 1762 of 68. Nou, de andere kant is redelijk versleten. Nou, nog eentje voor de liefhebbers. Kogelpunt volgende vondst is weer een leeuwencentje uit 1884 ziet er nog redelijk uit en weer een mooie gesp klein beetje beschadigd maar leuke vondst nou volgende vondst ben ik erg blij mee mooie knoop niet rond met uh, hoekjes een bloemmotief erop en glimt aardig ik ben nog niet helemaal zeker of het zilver is oogje er nog aan nou, ik ben uh, reuze benieuwd hoe oud het is het ziet er goed uit top Kastje, laadje. Leuk vol. wat zit is dit dan. Knoop met een leeuwtje. Even schoonmaken. Nou, ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar het is een prachtige mooie knoop. Nederlandse leeuw en douane erop. Thuis eens even gaan uitzoeken hoe oud deze is. Leuke vondst weer, top. Nou, weer een mooi signaaltje. 90, net als die douane knoop net. Nee, ja. Weer een. Uh... Knop met een uh, leeuw ga maar even al poetsen, zie hem zo terug zal het toch niet weer dezelfde zijn nou, echt ongelooflijk exact eenzelfde knop. Nederlands leeuwtje, douane zal zou hier toch geen uh, douanier begraven liggen of zo? Maar, twee knopen kijk of we nummer drie ook nog kunnen vinden Daar lag de tweede knoop en daar de eerste. Dus echt vlak bij elkaar. Bijzonder. Patroon nummer 3 of 4 inmiddels. Veel scherper dan dit. Ga je ze niet vinden. Het is echt de allerscherpste mooiste Willemscent die ik tot nu toe gevonden heb. Top muntje. Mes en mes scherp. 1877. Mooie vondst, daar mogen we er nog meer van komen. Volgende muntje is weer een het Volgende vondst is een uh, helemaal versleten duitje. Daar kunnen we echt niks meer van maken. Weer een stukje van een versleten duit. Waarschijnlijk Gelria, maar van de randen is echt al bijna alles weggesleten. Mooi signaaltje, 85. Nou, mooi versierd plaatje heeft er een clipje bij gezien of het een soort brosje of beslag is geen idee thuis uitzoeken, leuke vondst en nog een leeuwencentje erbij Ik denk de laatste vondst van dit veld